Nee, nog niet. Cool, dat is wel cool, hè? Ja, zo... heel tof. Staat Camille Prost met de campagne voor Nepal? Ja, mooi. Kijk, dit is nou een artmat. Kunst de voorkant om de kunstenaars te promoten en om contact te brengen met MVO-bedrijven. Dus kunst ondersteunt MVO-bedrijven en MVO-bedrijven komen in contact met kunst. En eigenlijk iedereen. Dat is een vet idee en dat is wat we met Artmat willen doen. Kunstenaars promoten, ondernemenden maken en voor bedrijven in het zonnetje zetten.